Dag Chris. Na de heroplevende economie en ook de positieve vooruitzichten op de beurs is het sentiment de afgelopen weken helemaal omgedraaid. Als gevolg uiteraard van de Omicron-variant van het coronavirus. Veel kijkers vragen zich af wat de impact daarvan is voor een beleggingsportefeuille en wat nu de aangewezen beleggingsstrategie is als co-head van het researchteam bij de Grof Peterkamp. Chris Kippers, ben jij uiteraard uitstekend geplaatst om daar wat meer duiding bij te geven. Een eerste vaststelling... Veel volatiliteit, veel zenuwachtigheid op de markten. Wat is er aan de hand? Ja, we komen uit een periode waarin de volatiliteit zeer laag was. De economische groeivooruitzichten waren zeer goed. De beurzen stonden op recordniveaus. En dan komt er natuurlijk een nieuwe variant. We hebben er reeds een aantal gezien. Maar deze blijkt toch wel zeer speciaal te zijn. Waarvan we eigenlijk niet weten hoe besmettelijk ze is. Of het inderdaad meer mensen naar het ziekenhuis zal leiden. En dat zorgt voor een enorme onzekerheid. En als er onzekerheid is op de beurzen, daar houden de beurzen in het algemeen niet van. Dan zie je toch wel een stevige correctie natuurlijk. Welke sectoren of welke bedrijven worden nu het meest getroffen door die golf van nieuws over het coronavirus? En zie je parallellen ook met de vorige coronagolven? Ja, dat is zeer gelijklopend met inderdaad de vorige golven wat we gezien hebben. Enerzijds inderdaad zijn het de aandelen die eigenlijk profiteren van mensen die samenkomen, zoals events of beurzen of kinniepoders bijvoorbeeld, bioscoopgroep. Uh, dat zijn natuurlijk aandelen die het moeilijk hebben samen met reisaandelen, ook bedrijven die profiteren van de horeca, neem maar een Sligro in Nederland bijvoorbeeld. Aan de andere kant heb je de zogenaamde thuisblijfaandelen. Dat zijn natuurlijk spelers die profiteren van als alle werknemers weer thuisblijven. Dat zijn natuurlijk de jongens zoals Zoom die uh, natuurlijk inderdaad zorgen dat je makkelijk je meetings kan doen. Anderzijds heb je bedrijven uh, zoals uh, HelloFresh, die natuurlijk profiteren dat iedereen weer online gaat bestellen. E-commerce bedrijven in het algemeen. Pakjesdiensten, PostNL is bijvoorbeeld een klassieke speler waar je naar moet kijken. Dus die trends zagen we de vorige keer en die zien we nu vandaag weer opnieuw natuurlijk. Dat zijn eigenlijk korte termijn trends. In welke sectoren of bedrijven zien beleggers vandaag een echte veilige haven? Als we kijken naar veilige havens, met aandelen die eigenlijk pricing power hebben, die natuurlijk een marktpositie van de ene dag op de andere niet gaan verliezen. We zien bijvoorbeeld telecomspelers die toch wel stabiele cashflows hebben. We zien ook nutsaandelen zoals een Elia, die dat ook kunnen doen. Vergeet ook niet, de oplopende inflatie natuurlijk, het kan ook wel iets zijn waar investeerders nu vandaag naar moeten gaan zoeken. En dan moet je bij sterke marktspelers gaan uitkomen die inderdaad die prijs door kunnen gaan voeren. Ook zijn het ook al zijn de marktomstandigheden moeilijk natuurlijk. Een situatie Chris, met veel volatiliteit op de beurs, misschien ook wel opportuniteiten. Wat is nu de aangewezen beleggingsstrategie? Als we kijken naar vandaag, de markten natuurlijk blijven overtuigd van aandelen, omdat ze inderdaad je portefeuille toch beschermen tegen een aantal factoren. Voornamelijk vandaag, reeds gemeld, inflatie loopt zeer hoog op, met aandelen heb je daar toch wel een iets andere bescherming tegen dan als je gaat naar vastrentende producten natuurlijk. En dan moeten we ook niet vergeten, als we kijken naar wat vandaag de overheden reeds aan het doen zijn en reeds gedaan hebben in al deze golven, ze staan klaar om liquiditeit te voorzien via de centrale banken. Anderzijds weten we nu ook vandaag als consument hoe we ons moeten gedragen in de huidige crisis. natuurlijk. We weten hoe mondmaskerplicht werkt, hoe we moeten afstand houden. Dat waren allemaal zaken die we twee jaar geleden niet kenden en die het gedrag moest aangepast worden. Dus de, de finale impact, ook met een nieuwe golf of een nieuwe variant, zou normaal gezien minder moeten zijn dan bij de eerste golven die we gezien hebben. Chris Kippers, bedankt. Je blijft het voor ons volgen. Graag gedaan.